Hey Mirjam, vlogt wel kijkers! Ik ben Mirjam, duh! En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video! En welkom nieuwe leden! Goh, het is echt ineens woem, omhoog gegaan! Ik vind het zo leuk dat jullie er allemaal zijn! En ik hoop jullie dat... Ik hoop jullie... Ik hoop dat jullie heel lang bij me blijven! Eh, dat vind ik gewoon gezellig! Reageer af en toe onder de video's. en hebben we nog een beetje contact met elkaar. Ja, superleuk. Maar vandaag ga ik niet zingen. Nee, vandaag ga ik uh, sieraad maken. Althans, ik ga een glas sieraad maken. Ik neem jullie mee. Dan kunnen jullie het ook eens zien. Jee, ik heb er zin in. Doe alvast een duim omhoog als jij er ook een zin in hebt. Het is volgens mij eigenlijk iets te mooi weer om uh, glas te gaan bakken. <laughs> maar goed, we gaan het zien. Ja hoor, daar is ze weer. <laughs> hallo. hallo. Heb je je verjaardag nog kunnen vieren? Ja. Hallo. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, ja. Oh, nou, top. Hoe vond je de video? Ja, super. super leuk, leuk hè? Ja, het was ook heel leuk om te doen. Echt heel leuk om te doen. Zoveel creatieve mensen bij elkaar. Ja, Dan raak ik helemaal. Al... Uh... Ja? ja? Ja. Heb je deze nou net bijgemaakt of uh, zijn dit gewoon nog. die je al had? Nee, een paar nieuwe en andere die. soms weer een beetje leren. Ja, inderdaad, want deze had ik niet gezien. Ja, en dit. Dit heb ik vorige keer ook niet zo laten zien. Maar dit vind ik ook super mooi als je geen sieraad om wil, dan kan je dat gewoon ophangen. Ook in allerlei kleuren. Ja, en is dit glas ook gewoon uh, zoiets? Ja. Oh, dat is echt gaaf, hè? Ja, als je geen sieraden om draagt, is dat, ja, dat heel is leuk. Als je een uh, sieraad maken, dan in een lijstje. Oh ja, dat kan ook nog. Ja, oh, dat zie ik hier. Ja, bij die. Is heel groot, maar... Superleuk. En dat zijn ook dan planken die je... Dit zijn die planken die je wil gaan... Uh... Ja. Dat is zo... Ah, kijk. Oh ja, kijk nou. Dat is ook mooi. Ja, want je hebt hier nog een plankje vrij. Ja, trouwens, je hebt dan de hele wand vrij natuurlijk. We hebben alleen voor handgemaakte spullen. Ja, echt. Uh, ja. ja, dat is... Nee, nee, snap ik. Echt, echt uh, creatieve mensen. <lacht> oh, ik vind het wel heel, heel, heel, heel spannend. Je hebt al uh, roze uit. <lacht> ah ja, je moet een beetje zo zitten smeuren. Ik dacht van, joh, ik, uh, ik zoek wel even wat uit. Dan hoef je ook niet meer vingers, je vingers doen in je bakken. De glassnijder. Oh ja, ja die, die ik heb wel een uit. beetje gekeken op je. Zo, zo vast. Als, ja. Ja, hoe je wil eigenlijk. Ik, ja. ik hou me zo vast. Als kan pen. Je, Ja. ja. Um, als je een rechte lijn wil maken, dan hebben we hier een liniaal Waar ja. je langs kan gaan. Uh, is het een klein stukje, dan hebben we de glasbreektang. De knippert. De knippert. Ja. En dit is voor hele kleine stukjes eraf te halen. Hij heeft een, een, een rechte en een gekromde bek. Ja. Dus die kan je zo afbreken. Hij, moet, hij mag zo groot zijn. Oh, dat is de hotpot. Dit is de hotpot. Ja. Hier komt hij op te liggen en dan gaat hij dicht en dan gaat hij er. magnetron in, want ja, anders zit je hier nog een hele dag. Ja. Dus dit is makkelijker. Dat is een warme dag, hè? Ja, dit is makkelijker voor een hanger. Als je het vierkant laat, dan blijft hij ook vierkant? Of? Uh, ja, dan moet je heel goed kijken, een beetje spieken ook, of het al klaar is. Want het glas wil rond worden en wil opbollen. Ja, ja. Dus hij mag er dan niet zo lang in. Zo moet ja, dat hoeft voor mij niet per se viek, maar het was gewoon een, een technische vraag. Ja. Deze horen. is echt heel leuk, want die heeft laagjes. Oh ja, ik zie het. En ja. als je die dus zo neerzet. Ik zal even een oorbelletje pakken, dan zie je hoe dat eruit ziet. Oh, die gaat natuurlijk was ik keer. Oh, die heb ik verkocht. Is die met. Ja, die heb ik toch? Oh, die heb jij? Die met die streepjes. Ja, die heb jij. Ja, dat is die. Die heb je niet meer, dus die kan je <laughs> die niet meer laten zien. Oh, krijg je daar die streepjes van? Ja, daar krijg je die. Oh ja, hier is het, hier ook weer nog een beetje. Oh ja. Oh, dat is toch prachtig. Dat is, uh... En dan heb je hem zo rechtop gezet? Ja. Dan heb ik hem zo rechtop gezet. Dat is toch fantastisch? En laten zien hoor. Goh. Ja, het is heel mooi. Je hebt altijd een unieke hanger. Ja. Het is echt heel moeilijk om twee dezelfde te maken. Ja. Want ik moet er hier dus zeg maar een soort van. Uh, ja, je gaat even kijken maken. hoe groot je hem wil hebben. Nou, niet zo groot. Middel. Maar ja, je kan... Als ik deze zou gebruiken als, als voorbeeld qua grootte, mm -hmm. dan, dan blijft hij ook zo. Nee. Dus hij wordt niet of... Nee, hij wordt wel iets dikker. Ja. Dan je grootte. gaat krimpen een beetje Juist minder. Ja, minder. ja en wordt iets minder. Oké. Okay. Ja. Ja, dan denk ik dat dit wel een goede grootte is, toch? Mm -hmm. En um, dan vind ik hem met ronde, rondingen mooier dan vierkant. Ja, dan kan je hem even een beetje helpen door uh, de, hoekjes. de hoekjes eraf te halen. En dat kan je dan met de... Uh, kan ja. Met doen? Met deze. Ja. Uh, hou ik hem zo vast? Hier moet ik mee snijden? Dat is het. Ja, breek, Dan moet mee toch? snijden. Dus dan... Uh, oh, heb je nog een 70 graden moet hier... Kijk, uh, hier hebben een 70 oh. graden. Ja, houden. Oh, dus een je beetje. Mesje. Oh, een beetje. Zo ja. Oh jeetje. En dit oh, moet zo. Oh. Zo, ja. oh. ik snijden. Zo. Ik hou hem altijd zo vast. Die dingen. Oh, hierop nog. En dan moet hij zo. Nee, nee dit is de onderkant. onderkant. Ja, okay, zo. Doe jij er eens één. Het snijt bijna niet. Zo. Dat, dat gaat dan. duw of niet? Als je dat hoort, dan is je goed. Oh, dat is niet erg dat hij niet op de tafel. Uh... Ik staan, misschien. Oh, staan? hop, misschien. misschien oh. Ja, je kan het ook wel gewoon doen hoor, maar. En dan is hij uh, gebroken. Je mag maar één keer over je dingen heen. Oh, okay. en Dan, dan zie je hier klikken, want een ik heb pijltje. Hier... Ja. En die zet je op je lijn. Hé? Hij moet daarop staan. Want hier heb ik gesneden. Ja, dus dit moet eraf. En dat moet op dat lijntje. Op dat. Uh... Kijk. Die volg ik niet. Kijk. <laughs> dat is zo makkelijk niet, ja heb je daar een lijntje en dan zet jij hem. Dit moet precies in dat dingetje oh, zitten. Oh, die fiets. En dan knijp je. Ja. Nou snap ik hem. Zo moet hij. Ja. Dan nu even andere hand weg. Ja. Oh, kijk. Gaat hij dan rond worden? Want ik heb hem niet echt rond gesneden. Nee, wat? maar je kan met deze kan je nog een beetje helpen. Oh ja. Dan heb ik nog maar één glas gedaan. Oh, andersom was Nee, andersom. Nee, zo. Het is goed dat we een bril op hebben, of niet? Ja, we hebben hier ook nog een veiligheidsbril als, je... als je dat fijner doet. Niet... Even kijken. Ja. One Eternity Later. Nou, ik vind als dit je... ook wel zo leuk. Ja. ja, hè? Ja. En nu, uh, moet de rest dan ook rond of hoeft dat niet? Of, uh, ja, je kan een beetje erbuiten. Oh, de buiten ook. Maar dan neemt hij hem niet mee, denk ik, in het rond dan nee. Dit is een soort gel. Ja? Dus dat kan je erop doen. En dat zorgt ervoor dat uh, de bovenop geplaatste dingetjes een beetje op zijn plek blijven. Oh ja. Als je het erin moet leggen, moet het natuurlijk een beetje blijven liggen. Ja, want het gaat natuurlijk draaien. Het draait ook nog in de ronde. Ja. Is dit ook mooi? Goh, dit is echt leuk. Nou, maar wel lastig genoeg. Oh, deze is niet. Oh ja, deze is doorzichtig. Wat nou als ik dit zo. Nee, dat wordt te veel. Enkele... Goh. En ja, die kun je dan zeg maar rechtop zetten. En dan krijg je die. Uh... Deze? Rechtop. Ja, dan krijg je die lijntjes. Uh... Ja, maar ik zie, jij hebt al enig beeld. Ik heb, ik heb dit nou zo neergelegd en dan denk ik, ja. Hoe gaat dit dan in elkaar uh, smelten? Hier krijg je dan zo een streep door dat ding. Hey, je ik je krijgt allemaal streepjes. Uh... Oh, ik zie het, is echt leuk was dit. Ja, is echt superleuk. Dus als ik hem zo leg, dan krijg ik zo streepjes. Ja. Als ik hem zo leg. Hoe heb jij je dit aangeleerd eigenlijk? Gewoon doen? Gewoon doen. Veel kijken. Oh, ja. Ik had, uh, <kijkt> ik had hem gekocht en toen dacht ik, nou gaan we eens beginnen, maar ja, het snijden lukte niet. En, uh... Het was echt uh, een lamp. Dus toen heb bij iemand een... Uh... Een workshop gevolgd. Oh, je hebt ook een workshop gevolgd. Leuk. Ja. Even kijken. Maar dit wordt mijn onderkant dan, hè? Deze. Ja. Dit wordt dan de achterkant. Ik uh, denk dat ik zo uh, klaar ben. Ja. Nou, dan, dan doen we er een beetje oh, gel op. lijm erop. Eraf. En dan hierop. En dan daar. Ja, op één stuk is goed. Niet te veel. Dan gaat hij ja, dat doet hij dus nu. Zo. Nou, meestal maak je daar dan een foto van. Want je oh, wilt ja. natuurlijk wel zien van ja, uh, hoor, hoe de uit echte. Zo. Nou, leg hem hier op. Hoe oh, goed. <laughs> daar gaan we hoor. Ja. Daar ligt hij Daar en ligt hij. Waar daar gaat naar werk heen? Oh ja. Dan gaat deze er overheen. Ja. En dan gaan we naar achter. Nu gaat hij er nog niet rondheen. Ja. Oké, okay, nou. Daar zit hij. Ja, daar gaat hij hoor. Zo. Volle kracht vooruit, want dat gaat-ie ja. nu. Ik zet hem nu eventjes op 8 uh, minuten, op medium. Dan gaan we kijken hoe hij eruit ziet. En je kan dadelijk kan een heel klein beetje zien, in het midden moet hij gaan oplichten. Ja. En dan zie je dat oh, hij dat... aan het smelten. Er zit is. nog een gat in natuurlijk. Ja. In. ja. Oh, de belging, de belging. Ping, zei hij. Niks gedaan? Nee. Ja. Nog veel te kort. Ja. Nog meer. geduld. Hey, Mijn oorbellen die ik gemaakt heb, die hangen er nog. Ja. Kijk, deze heb ik gemaakt vorige keer jongens. Deze. Zo, dat ruikt goed. Ja. Uh, chemisch. Ja. Je had hem nu uh, acht minuten aangezet en nu weer 8? Ja. Oh, hij is nu uh, aan het, uh, oh, het gloeien. Oeh, we zijn er gloeiend bij. <lacht> Wat is dat? Oh ja, ja. bandjes. Oh ja. Oh ja hoor. Even heel snel. Oeh, oh Rut. <laughs> hij is hij. klaar. Is hij <laughs> klaar? Oh echt. Hoe kan je dat zien dan? Dat hij gewoon helemaal. Nou ja, hij is. Uh... Huh? Hij is geklapt. Oh Zie ja. Dat. En ligt allemaal, allemaal overal verspreid. Oh jee. Spannend. Nu wachten we tot het afgekoeld is. Ja, uh, dus heb ik alleen maar een roze plaatje dadelijk. Wie heeft dit gemaakt? Ik. Dit heb jij ook gemaakt? Ja. Je kan nog meer dan alleen glas sieraden maken. Ja. Serieus? Ja. Mooi. En dit is een boekje. Ja, dat is mijn dichtbundel. Oh, dichtbundel. Jeetje. Dat is zeg maar de, een foto van mijn ouders toen ze elkaar net ontmoetten. Een beetje nagemaakt. Oh ja. Ja, het principe is uh, duidelijk. Ja. <laughs> er is echt niks van overgebleven. Nee, is Alleen die plaats. twee streepjes, uh, ja. maar die zitten ook niet aan elkaar, of wel? Ja, die zitten wel aan elkaar. Het, het onderste plaatje is, eraf ge, is uit elkaar geknald, ja. Nou, ik vind het zo best wel kunstig hoe het, het, wel kunstig, Hoor ja. het erbij ligt, maar... Wauw, het is nog helemaal zacht. Nee, het is niet meer zo. Nee? Oh. Nee, het is echt hard. Okay. Oh ja. Dus ik denk dat het uh, hmm. een andere coefficiëntie is geweest. Dat glas? Dit ligt te roze? Ja. Dat is heel apart, want ik hou dat glas altijd apart. En ik heb er toch ook dingen meegemaakt, dus dat kan wel Oh, dit zijn. Zijn. Maar dit is wel mooi geworden. Hij is die, echt superleuk. Hij uh, was leuk geweest. <laughs> dat gaan we hem proberen? We gaan het nu zo proberen, jongens. Kijken of dit gaat lukken. Ja. Nee. Nou, uh, succes nu. Ja, nou ja, dat doet glas. De ene ja. keer uh, breekt het en de andere keer uh, gaat het. We over een half jaar ook nog klappen. Dus het is echt heel. We <lacht> <lacht> nou, nu gewoon wachten. Weer. Man, weer. nu? heb je meer acht minuten? Nee, iets minder. Oh, iets minder. Ik vind die zo leuk. Ja, dat ziet er heel mooi uit zo, maar ik weet natuurlijk niet hoe dat eruit ziet als je het uh, verwerkt hebt. Mm. Tuurlijk hebben we dat al een keer gedaan. <laughs> ja, daarom zeg jij dat vind ik mooi. Wow, met armband. Even goed scherp stellen, jongens. Oh, oh wauw, super leuk. Nou, even kijken. Ja, kijk uit dat je even handjes niet meer aan. Oh nee. Hé? Wat is er gebeurd? Er ja, zit een spul op. Oh, dat uh, witte spul zit daarop. Oh. En dat is niet af te poetsen nee. daarna. Nee. We hebben wel dikke pech met deze. Oh. Jawel, jullie. Oh. Misschien kunnen we het nog uh, eraf krijgen zometeen. Ja, maar hij is nog echt gloeiend. Ja, dat hoeft nou nog niet. <lacht> Maar hij pakt er wel, dus. Ja. Nou, raar dat. Het is een heel hem, spannend uh... ding zo. Ja. <laughs> nou, poging 2 van de mislukking. Nou, is die zo? Het is wel een hele aparte vorm. Absoluut. Ja. Nou, we, we hebben de mislukking een tweede kans gegeven. Ik vind hem echt superleuk. <laughs> en hij is nu zo geworden? Ja, ik vind hem echt heel leuk. Hij is gewoon heel bijzonder nu. Nog bijzonderder dan dat we al eigenlijk hadden bedacht, omdat dit eerst gebroken was. Is het er nu een beetje overheen gesmolten? En ik vind het eigenlijk wel leuk dat het nu geen standaard rond of vierkant nee, ding is. Dus, dus nu moeten we er nog een hanger aan, aan, aan maken. En, oh ja, daar hebben we nog een discussie. Althans, een, ja, waar, we gaan we het doen, hè? waar ga je die hanger dan aan hangen? Ik denk. Oh, gut gut gut. Wat denk jij? Ik denk zo eigenlijk. Dat dit de boven, bovenkant ja, is. Ja, dat had ik ook al. Uh, nou, dan maar zo doen. Of... Ja. Nou ja, daar, daar precies in, dat leek me wel wat. Ja, toch? Nou, ja, is toch leuk? Ja. Helemaal geweldig. Toch nog goed gekomen met de mislukking. Ach, wat te goed. Ja, maar meestal zijn de mislukkingen helemaal geen mislukkingen. Nee. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Lieve mensen, ik ben wit thuis. En kijk nou. Ho. Kijk nou wat ik heb gemaakt. Jullie hebben het net een beetje kunnen zien natuurlijk. Tenminste, ik denk dat ik het heb laten zien. Al. Maar. Ah. Oh. Enthousiast. Moment, ik leg jullie even neer. Want ik moet even uit het doosje halen. Kijk nou jongens. Mijn ring. Hoe leuk is dit. Het ziet er misschien helemaal niet uit als ik zo boven jullie hang, maar het interesseert me niets. Want kijk. Tada! Hoe cool! Oh, en de hanger. Wacht even hoor. Oh, en de hangert. Ja. Dit is de hanger. Ja, ik moet er eigenlijk nog even een... Uh... Maar ik heb niet het goede spul ervan nu. Vandaag heb ik een mooie ketting om. Ik heb er heel veel complimenten over gekregen. En dan is het nog leuker als ze weten dat ik hem zelf gemaakt heb. Bij Glass Moor. Ik ben er blij mee. Die was eigenlijk dus in eerste instantie een soort van mislukt. Maar uh, uh, toen zei Esther van, nou we kunnen dit er overheen leggen. En dan nog een keer smelten en dan kijken wat het dan wordt. En toen was het dit geworden. Ja, echt heel leuk. Dus uh, gewoon door blijven smelten die handel. En dan krijg je dit. Ik ben een gelukkig mens. Uh, ik, hoop, ik hoop dat jij gelukkig werd van deze video. Doe even een duimpje omhoog. Uh, en abonneer. Want dan uh, ja, vergeet je geen enkele video. Nee, dan moet je op de bel klikken. Dan vergeet je geen enkele video. Maar abonneren is ook al voldoende hoor. Vind ik ook leuk. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer. Bedankt Esther. Tot de volgende keer. Doedels.